Vergeet de traditionele barbecues met worstjes en piepen nee, Verras uw vrienden met een barbecue met het thema, bijvoorbeeld slow cooking. Ik heb gekozen voor een lamsbout. Traag gegaard, 8 tot 10 uur. En dan ziet dat er zo uit. En dat serveert je met je favoriete side dishes. En dan is iedereen gegarandeerd super content. Tweede thema: een veggie barbecue. Een waar groentenfestival. Huisgemaakte marinades, dus let's go. Thema nummer 3. Barbecue met taco's. En nu is het heel gemakkelijk. Alles van op de grill, in de taco. En dan is het nu aan jullie. Smakelijk.